Hier is het weer super modderig. En die zak is helemaal leeg gegeten. En die kan opgehangen worden. En ondertussen zijn de ponies nog aan het eten. Dat dus klinkt helemaal als half water. Goed Joyce! Hey Blackjack! Hey, en de bel! Hé hey, Roosje, hé Roosje. Hé Roosje! Oh, Annabel! Ja, dat vind je wel interessant natuurlijk. Hé, hey, Black Jack! Super blousas! Hey Joyce! Goed zo, Joyce! Oh Joyce! Goed zo, Joyce! Oh Joyce! Hey Blackjack! Goed zo Black Jack! Uit de blauwe bak. Heetjes! Goed zo, Joyce! Het begint bijna zonnig te worden.